Now I'm finally right here with you Attention all units, we have security details requiring assistance in the Mays Bank Arena on code two. Do right Dat daar ben ik dan. Wat de fuck gebeurde daar? Ik zie ineens linksboven. Normaal zie ik altijd een microfoontje staan, dat zag ik nu niet. Ik denk, hè? Wacht even. Wat heb ik allemaal gezegd in de tussentijd? Nou, wat? We gaan dadelijk wel naar binnen, joh. In ieder geval, vandaag, dus. Mijn naam is gt 5 spider Waarom hoor? Dit is Wim. Dat is een Volkswagen Passat. Passat, hoe je hem ook wilt noemen. In ieder geval, dubbel S. Dus ik zou zeggen Passat. Dat zei ik net ook al, maar dat hoorde je natuurlijk niet. Ehm. Ja, dit, dit is een auto van Verkeer. Zoals je ziet hebben we ook het gele vest aan en achterop staat geloof ik Teamverkeer. Yes. Uh, want ze hadden eerst een Volvo V70. Die Volvo V70 uh, wordt allemaal vervangen door een Audi A6. Maar tussen de tijd van het leveren van de Audi A6 en het uh, gebruiken van de V70 hebben ze nog gezegd van laten we er nog uh, wat extra voertuigen droppen. En dat is deze geworden, de Volkswagen Passat, dus er rijden er zeker een paar van rond in Nederland en dat is ook niet zomaar een wagen, die is geloof ik wel wat sneller misschien de R, misschien de Airline. in ieder geval die gebruiken we vandaag dus. Uh, eerste melding van vandaag was een security guard die politieassistentie had gevraagd en um, daar zijn we nu dus ter plaatse. Ik ga nu naar binnen, we gaan het verhaal even aanhoren, had ik nog iets gezegd. Uh, weet ik niet, ja sorry, het, uh, ik weet niet waarom mijn microfoon uitzond. Is goed, het dus horen jullie mij nu wel. Is gewoon goed. Uh, of misschien niet goed, dat kan natuurlijk ook. Ja, wanneer komt er weer roleplay? Die vraag zie je ook heel vaak voorbij komen. Uh, voorlopig niet, ik ben eruit gegooid door de clan. <laughs> dus uh, ja, dat is jammer. Maar helaas, niks aan te doen. Uh, binnenkort uh, zal ik op een andere server gaan opnemen. Genoeg servers uh, waar ik welkom ben. Dus dat is altijd fijn. We gaan even met de securitycard uh, spreken. Hallo. Subject. Hey, was bijna de member of de staff? Ja, zeg het maar. En wat heeft hij dan gedaan? Oké, okay, dus iemand heeft hem gezien. Hij gedraagt zich heel verdacht en toen ben ik erbij geroepen. En dat ben ik. In ieder geval uh, we hebben hem hier even gedetaind, dus vast uh, bij ons gehouden en we hebben zelf wat onderzoek gedaan. Uh, en mijn uh, gedachte gaat er maar uit dat hij iets gestolen heeft. D praat hij over, ik zie maar één iemand staan. Nou bedankt voor je hulp, ik heb nog niks gedaan. Oké, okay, goed. Goedendag meneer. En ben Wim van de politie. One word, starts with L. Een lawyer. Foyer. Hij zegt... Ik zeg maar één woord. Ik zal even in Nederlands uh, vertalen. Uh, ik zeg maar één ding en het start met een A en het eindigt op advocaat. Dus hij wilde een advocaat. Hij zegt niet, niks meer. Ja, dat, dat maakt je natuurlijk wel schuldig. Um, of verdacht, laat ik het zo zeggen. Ik zou niet meteen schuldig zeggen, maar het is natuurlijk wel verdacht dat je het enige zegt, ik wil een advocaat en meer niet. Ik wil graag van jou een identiteitsbewijs zien, meneer. Hij is 2001. Dat maakt hem 19 jaar oud. Want het is 27 februari 2001. heeft niks op zijn naam staan. Um, ja. Op basis van uh, de verdenkingen ga ik hem fouilleren. Dus uh, ik weet niet of je dingen bij hebt die je niet bij mag hebben. Dat ga ik nu doen. Je mag je even omdraaien. Armen spreiden. En ik ga je fouilleren. He? Oh ja, hij heeft dus een haarborstel Met uh, iemand anders Dus haren he, met niet de kleur van hemzelf Dus laat zeggen een haarborstel met blonde haren Oké okay. um... Wat doet u hier? relaxing my soul oké okay. waar kom je vandaan from hell nice waar ga je nu naartoe dan naar de winkel ik vind het heel moeilijk je, ik kan niet vragen hoe kom je daar aan ik heb hem geveerd uh, dus mijn keuze is ik uh, dat ding ja ik kan niet vragen hoe kom je daaraan weet je ik zou zeggen van uh, dit heeft hij ergens hier gepakt, want dit is geloof ik een mediapark, ik zal het maar zo even noemen. Dus hier beneden zijn opnames van dingen en zo. dus misschien heeft hij spullen gepakt uh, van iemand anders. <laughs> ja, wat, uh, wat zouden jullie doen? Dat kan ik natuurlijk uh, nu niet vragen. Um, want ik krijg daar toch geen antwoord op. Ik laat hem gaan. Ik uh, neem dat ding, uh, ik kan niet bewijzen dat dat niet van hem is. Daar moeten we dan een heel onderzoek gaan. Ja, ik weet niet, ik laat hem gaan. Dat ding, dat geef ik wel aan security guard ofzo en... Uh, uh, ik heb geen uh, straf of feit op dit moment, lijkt mij. Dus uh, vraag je het gebied te verlaten. Nou nou nou nou nou. Ook chef. Oké. Okay. Goed. Ik ben de melding af. Ja, rare situatie. Yeah, maar we veel tijd aan hebben verspild. Nog even over het stukje niet meer, uh, of uit de klem te zijn gegooid. Um, meestal word je aan de klem gegooid omdat je iets ergs hebt gedaan of niet serieus bent geweest. Of uh, dubbel klem of noem maar op. Uh, ik ben gewoon een voorbeeldige burger. En een klemlid geweest. Alleen ik was er niet meer zo vaak. Uh, en ineens uh, werd ik uh, verwijderd. Jammer. Niks aan te doen. Eigen schuld zullen ze dan waarschijnlijk zeggen. Altijd jammer, vind ik dan. Maar goed, ik ga daar verder geen woorden aan vuil maken. Ik heb daar zo mijn mening over. En uh, die horen ze nog wel een keer van mij. Nee. Maar zeker geen ruzie ofzo, met niemand. De bliepjes hoor ik alweer, dus er wordt zeker even gescand door het alpr systeem. Ja, geen registratie bij het voertuig voor, maar de Bobcat, yes, dat is hem ook. Ik ga hem een stopteken geven. Hij weet niet zo goed waar hij toe wil, ze knippelig gaat naar rechts, ze gaat naar links. Zijn wielen draaien alle kanten op. Ik denk heeft trouwens ook de sirene die een Audi A6 ook heeft. Ik vind hem oprecht keurig geparkeerd. Ik ga hem hier even neerzetten. Spanje aanzetten en dan ga ik wel even op de stoep staan natuurlijk. Ik zie één persoon in het voertuig. een jonge dame. Dag mevrouw. Oh, weer twee dingen door elkaar. Hi. Voor mij rij, rijbewijs, laten we daar even mee beginnen. Dankjewel mevrouw. Even kijken naar Jennifer. De reden van de staanhouding is uh, het feit dat wij uh, in ons systeem uh, zagen staan dat het voertuig niet geregistreerd staat. Dat is natuurlijk wel een dingetje. En als ik nu uw rijbewijs zo nakijk dan zie ik... waarom heb ik hoofd zou schrijven? Dan zie ik ook dat uh, dit rijbewijs is ingevorderd door De ons. Er staan we wel een paar vragen over. Uh, Dat stond niet in de ALPR. Um, waarom is hij niet geregistreerd? Ik dacht dat dat automatisch ging, moet ik daar iets voor doen? Uh, nee, uh, ja eigenlijk wel. Oké, okay. maar um, waarom rij je op een ingevorderd rijbewijs? Ja, dat zegt ik wilde uh, wilde gewoon even een rondje rijden. Dat is natuurlijk niet zo slim, daar zijn er wel twee bekeuringen voor. En, uh, dat is uh, driving on suspended license en no registration en dan wordt een pittige en ik denk in Nederland dat het voertuig dan gewoon in beslag wordt genomen niet geregistreerd voertuig, dus uh, daar gaan we vandaag ook voor ik mag mogen uitstappen en ik weet niet waar naartoe ging het worden we bijna ochtend dus dat scheelt een soort van hoeft niet in een donkerais. <coughs> maar je moet zich even gaan uh vervoer gaan regelen, want de voertuig wordt in beslag genomen. Pas op met uitstappen. Er rijden een taxi langs, misschien willen je meenemen. Ze is al aan het bellen, dat is fijn. Ondertal is het nog een fijne dag. Oh, yes, volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, de voor alle wagens. Officers report a domestic disturbance, 7611. Gomez Street, respond code 3. En even prio-1 naar een uh, huiselijk incident overlast, een domestic disturbance geloof ik een uh, thuis situatie. En er zou mogelijk een gijzeling aan de hand zijn. Zetten we het ALPR systeem even uit, hebben we nu toch niks aan. niet te veel opvallen met blauw en serene, dus die gaan we dadelijk op tijd uitzetten. Ja. Zo zien zijn er al wat eenheden te plaatsen. Dat gaat niet passen. Oh, waarom gaan we naar voren? Waarom gaan we naar achter? Wow! <laughs> nou, we zijn er nog over. He. Voor die hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor ik wilde uh, wil de kofferbak open doen, maar dat ging niet. Dat is verkeerde knop. Uh, ik wel weer aan het VP. Yes, dat is de goeie. We uh, doen die maar even aan. Speak to the commanding officer. Dat is uh, deze daar Die zit al te zwaaien aan. Er staan meerdere collega's hier voor de afzetting. De DC ook. Bedag wat hebben we hier? de uh, domestic uh, argument has gone very wrong one of the residents has taken another person hostage in his dus eigenlijk een, een, een um, hoe, hoe zeg je dat een discussie een, een ruzie in de huiselijke sfeer is misgegaan en dat is nu een gijzeling ja. uh, hoeveel gegijzelen hebben we? we weten dat er sowieso één iemand is oké okay. zijn er wapens bij getrokken Misschien zijn er wapens. Uh, zijn er camerabeelden. Oké. Okay. Hoeveel verdachten zijn er? Ja, oké. Okay, dus waarschijnlijk gaan ze uit van één verdachte één gegijzelde. Kunnen we in contact komen met ze? Uh, je hebt meerdere opties. Je kunt uh, via de telefoon... Ze kunnen het telefoonnummer op... Uh, Oproepen ja we proberen eens te bellen. Niemand neemt op. Dan nou gaan we eens dus de thuistelefoon bellen. neemt op, of iemand neemt op, maar die zegt niks. Met wie spreek ik? Um, even kijken, ja, wacht, ik, ik vertaal daar, ik moet even nadenken. <laughs> ja, hij wil de fles wodka, dus die gaat geregeld worden. We gaan nu weer terug naar de... nou ah, ja. Dat is de fles wodka. Die wilt hij graag hebben, dat is natuurlijk misschien niet de beste manier omdat hij natuurlijk uh, dan dronken wordt en nog gekker gaat doen. De vodka wordt nu geleverd, dat kan ik hem niet melden. te wachten wat hij gaat doen wachten kan lang duren Oké, okay, hij lijkt niet mee te werken en ondanks dat hij zijn uh, fleswatch heeft. Ik kan niet gewoon binnenvallen. Ja, oké. Okay. We gaan binnenvallen. Deze kan dat. Maar. Hoe kan ik dat doen? Lolo. schiet hij nu? Ik hoorde geen schot. Oh. Ja maar hij, hij zegt mij ook niks deze kameraad hier. Oh wacht dat stond niet. Ik wil met hem praten. Ja. We gaan naar binnen. Moet ik als eerst gaan? Volgen ze mij? Ja, ze volgen mij. Oké, okay, let's go boys! Invalletje. Ik doe elke dag invallen in Call of Duty. Warzone, dus dit is easy peasy. Wel badass met de squad zo achter mij Even kijken, kunnen we nog iets zien? Boys, cover me no Klop klop klop, bam, politie! politie Wegs. handen omhoog, iedereen handen omhoog handen omhoog, laat de wapen vallen wapen op de bank neerleggen op je knieën zitten bij elke verdachte je wordt er geschoten ik weet niet wat ik... oh hey joh op je knieën God, is u weinig ruimte hier ja neem die fles wat kan maar mee met die hele bak weet ik zeg jij bent aangehouden en jongens, hou die andere ogen in de gaten, want blijkbaar was hij de eerste die het vuurwapen trok. Zegt deze beste heer hier. Ja, boys. Als jullie allemaal gaan duwen hier, hebben ze we weinig ruimte. Hoppakee. Uh, hoppakee. Eenmaal AT. Oké, okay, goed. We ja, jongens. nog even filiëren jongens. Ja, ik doe hem toch te uh. Omdat we puur, hè, toch even, we kunnen niet altijd uitgaan tot zo'n verdachte de waarheid spreekt. Maar dat mogen we ook wel niet zeggen dat het nooit zo is. De verdachte zei tegen mij... Um, de hij trok als eerste een vuurwapen ik heb zijn vuurwapen afgepakt en nu hou ik hem onder schot Wel even verder huiskleren hier is vrij... boys... ja, aan de kant badkamer eenmaal pop aanwezig die was al bekend aan de kant boom en, kleren. wapensbergen twee maal at's Hey, uh, ik ga jullie bedanken voor het kijken, maar we gaan er nog niet mee stoppen voor uh, deze auto en de A ANPR, zeg maar, de camera. Maar we gaan wel deze video stoppen. Ik ga verder en we gaan nog een, uh, een dienstje erachteraan plakken en die komt over een paar dagen online. Dus ik ga verder met de uh, uh, Passat en ik zie jullie over een paar dagen. Tot dan, Hoi.